Je auto openen van op een afstand heeft niets met AI te maken. Je stuurt enkel een eenvoudige code met een zendertje. Oké, okay. we gaan eerst tanken. Dus maps, benzine. Voilà. Als je een navigatie-app gebruikt zoals Google Maps of Waze, dan komt daar heel wat AI bij kijken. Je maakt niet enkel gebruik van de wegenkaart, maar ook van informatie over hoe andere weggebruikers de weg gebruiken en dingen die zij opmerken, zoals een file of een ongeluk. Speel Joyride van Roxette. Ik speel het af op YouTube. Spraakherkenning is het schoolvoorbeeld van AI. Door te luisteren naar hoeveel andere mensen bepaalde woorden uitspreken, kan AI ook jouw woorden begrijpen. En die oplossing is er gekomen omdat iemand het simpele idee had om niet telkens een toetsenbord te gebruiken. I love you, I love you. I your Oeh. Start your engine!